Het onderwerp van deze zin, annuitis, capitisque sui, pulcherrima motu, concussit gravidis, honoratus messimus agros, moliturque genus, poi miserabile. Is Ceres. Ceres gaf aan hen, aan deze, boomgodinnen, hun zin, annuitis. En Zeer mooi, zij ze was zeer mooi. Schudden ze, concusit met een beweging, motu, ablativus van het woord motus, van haar hoofd, capitis sui. Schudden ze, deed ze schudden, de akkers, en ze is de godin van de landbouw, deed ze de akkers schudden die beladen waren, odorato's, ppp. Met Gravidis Messibus, ablatibus, beladen waren met vruchtbare of rijke uh, oogsten, Messibus. En, wat deed ze nog meer? Uh, ze beraamde een soort straf, een genus poinae, letterlijk een soort van straf, miserabile, een bejammerenswaardige soort straf.